Vandaag gaan we een favoriet stukje materiaal van mij laten zien. Kijk, als je naar de sportschool gaat, en je gaat misschien wel drie keer, vier keer, vijf keer in de week, dan wil je natuurlijk echt iedere minuut nuttig besteden. Als je daar komt, als je hier komt, en je gaat zo nog een beetje lopen landafanten, prima, alleen is het wel een beetje zonde van je tijd. En als we dan ook nog eens een keer één stuk materiaal kunnen kiezen, waarmee je simpelweg kan afslanken, waarmee je spiermassa kan opbouwen, waarmee je kracht kan opbouwen, zou fantastisch zijn. Dus de eerste volgende keer dat jij naar jouw sportclub gaat en je denkt, joh, ik heb eigenlijk geen flauw idee wat ik moet doen, dan grijp je naar één stuk materiaal en die staat daar. Wat wij daar in dat wazige beeld zien, dat is de slee, de power sled. Kijk, als we kijken naar trainingsdoelen, dan hebben we over het algemeen afslanken, kracht opbouwen of spiermassa opbouwen. En het trainingsprincipe van afslanken is vaak hartslag omhoog, hoge intensiteit, knallen. En de doelstelling van kracht is ook explosiviteit, uiteraard alleen op een hogere intensiteit. Natuurlijk serieus veel gewicht en meer lomper, stugger trainen. En als laatste hebben we natuurlijk spiermassa. En dan hebben we een uh, continue spanning nodig uh, op een 60, 70, 80 procent van je, van, je, van je kunnen. En daarmee bouwen we spiermassa op. Eén dingetje kan dat en dat is die heerlijke slee. Kijk, stel je ervoor je zegt, Raymond, we gaan afvallen, ik ga die slee pakken. Perfect. Klein beetje kilo erop. We zetten die schouders bijna tegen die stang aan. En paf, rennen we, rennen die baan over. Grappig, gewoon heen en weer rennen. Prima. Doe er nog een oefeningetje bij. En je hebt een fantastische uh, conditionele training. Of een fantastische afslanktraining om het zo maar te noemen. En kan als we zeggen, joh Raymond, ik wil uh, me gaan voorbereiden voor de truckpool. Dat hebben we hier al een keer gedaan. We willen een vrachtwagen gaan trekken. Prima. Wij pakken diezelfde slee. We kunnen eventueel een harnas omdoen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon de buizenbeet pakken en... Hoppakee, we gooien er zoveel mogelijk kilo's op en lopen. Gewoon explosiviteit in die benen gooien en huppakee, serieus veel kilo. Prima om sterke benen van te krijgen. En als laatste hebben we natuurlijk het spiermassa Dus je zegt, joh, ik wil echt spiermassa opbouwen, ik wil gaan bodybuilden. Prima, gooi iets minder, haal er een paar schijfjes af. Doe 80, 60 procent van je kunnen daartussenin en stap rustig beheer, beheers. Zorg dat die benen gaan verzuren, zorg dat je niet gaat sprinten, gewoon... Rustig en beheerst. En er zijn er een aantal variaties natuurlijk. Kijk, we kunnen natuurlijk die schouders tegen die stang aanzetten. En naar de overkant sprinten. We kunnen een touw pakken en hop, roeien. We kunnen een harnas omdoen. Uh, dit is geen instructievideo voor een sleetraining. Google maar eens op training of training, Exercises of iets dergelijks. Dus er bestaan echt honderden oefeningen met één zo'n stukje materiaal. Het is een fantastisch stukje materiaal. Dit was Remus Schultz. Tot de streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.